Welkom bij Tomzorg. Mobiliteit en drempels, dorpels, opstapjes, die gaan niet prettig samen. Daarvoor heeft Tomzorg een breed assortiment oplossingen, die u uiteindelijk u wel met uw rolstoel of rollator eenvoudigweg deze dorpels of obstakels kunt laten nemen. Allereerst hebben we de drempelhulp. Gemaakt van massief rubber en in hoogtes van 4 mm tot 2,5 cm leverbaar. We kunnen eenvoudigweg voor de meeste drempels of dorpels in huis neergelegd worden. Om daarmee u makkelijker over de drempel te kunnen laten rijden. Op het moment dat u hoger gaat dan die 2,5 cm, dan zijn er massieve drempelplaten. Ook gemaakt van massief rubber, gerecycled rubber in deze. En die gaan vanaf die 2,5 centimeter waar deze drempelhulpen stoppen, gaan de drempelplaat verder tot ruim 10 centimeter. Het voordeel van de drempelhulp is dat de aanrijrand extreem laag is. Bij de drempelplaat is de aanrijrand iets hoger. 2 tot 6 millimeter nagelang de drempelplaat een hogere hoogte moet overbruggen. Voor drempels thuis is er nog een oplossing en dat is eenvoudigweg de drempels of dorpels onder deuren weg te nemen en hiervoor een drempelvervanger of dorpelvervanger te plaatsen. Deze komt feitelijk over de ruimte te liggen die overblijft op het moment dat de drempel of dorpel is weggenomen en creëert u in uw hele huis een perfecte gladde vloer om rond te rijden. Verder geeft Tomzorg ook aluminium oprijplaten. Aluminium oprijplaten die zijn vanaf 0 tot 3 cm, van 3 tot 7 cm of van 7 tot 15 cm hoogte leverbaar. In twee uitvoeringen, ofwel met een zijflap zodat u ook als u schuin aankomt rijden, de helm kunt nemen, of met een eenvoudige rechte zijkant. Beide met de handvat makkelijk weg te nemen of terug te leggen en zoals gezegd van 3 tot uiteindelijk 15 centimeter kunt u overbruggen met een type oprijplaats van aluminium. Als laatste hebben we kunststof modulaire systemen. Dat betekent dat u een systeem koopt en dat systeem samenbouwt tot een bepaalde hoogte. Er zijn verschillende systeemhoogtes zijn er leverbaar. En uiteindelijk kunt u feitelijk elke hoogte overwinnen als u maar meer van deze systemen aankoopt om daarmee verder te bouwen. Een soort Lego systeem dus. Dus nogmaals kort terug. Massieve rubber drempelhulpen. In grijs en zwart leverbaar van 4 mm tot 2,5 cm. Drempelplaten, ook massief rubber. Hier gerecycled rubber. Die vanaf 2,5 cm, waar de drempelhulpen stoppen, doorgaan tot ruim 10 cm. Echter met een iets grotere aanrijrand dan de drempelhulp. De drempelvervanger, indien u de dorpel of drempel wegneemt, dan kan deze daarvoor in de plaats komen. Aluminium oprijplaten, licht, makkelijk te plaatsen en weg te nemen. Van 0 tot 3 cm. 3 tot 7 cm en 7 tot 15 cm, dat zijn de drie types leverbaar in de twee uitvoeringen met een zijflap om ook schuin aan te kunnen reden of met de rechterzijkant. En als laatste de modulaire systemen die u kunt opbouwen van een 2,5-3 mm tot elke hoogte die u wenst. Standaard zijn ze in ieder geval van 2, 4, 6 en 8 cm leverbaar bij ons in de standaard kits. Ik hoop dat u hiermee in ieder geval een inzicht en overzicht heeft gekregen van welk type drempelhulp er in ieder geval is en welke drempelhulp voor u de beste oplossing zou kunnen betekenen. Hartelijk dank voor uw aandacht en ik hoop u in de toekomst weer terug te mogen zien bij Tomzorg.